Bij een verstuiking van de enkel klapt uw voet plotseling naar binnen. Meestal rekt de enkelband aan de buitenkant van uw enkel uit. Er ontstaan kleine scheurtjes in de enkelband en er scheuren ook wat bloedvaatjes. Het gevolg is een pijnlijke en dikke enkel. Het komt zelden voor dat de enkelband helemaal afscheurt. U voelt plotseling een scherpe pijn. De ergste pijn wordt na een paar minuten minder. Direct na de verstuiking kunnen de meeste mensen weer voorzichtig lopen. Anderen kunnen er van de pijn niet op staan. Na de verstuiking kan uw enkel snel dik en blauw worden van een bloeding onder de huid. Na een paar dagen neemt de zwelling af en zakt het bloed naar de lagere delen van uw voet. Dan kunnen de hiel, de buitenste rand van de voet en de tenen ook blauw worden. Kunt u direct na het verstuiken helemaal niet op uw voet staan? Dan kan er een scheur of breuk in het bot zitten. Bel dan uw huisarts om dit te laten checken. Wat kunt u het beste doen bij een verstuikte enkel? Leg de enkel hoog en koel met ijsblokjes in een plastic zak of met een icepack. Wikkel het ijs in een theedoek om te voorkomen dat de huid bevriest. Het afkoelen kan de zwelling en de pijn wat minder maken. Een drukverband kan wat stevigheid geven, maar versnelt de genezing niet. Probeer snel of lopen weer gaat. Lopen bevordert het herstel. Zet bij het lopen uw voet steeds recht naar voren. Zo voorkomt u dat u uw enkel opnieuw verzwikt. Als lopen de pijn flink verergert, kunt u beter stoppen en het de volgende dag opnieuw proberen. De eerste paar dagen kunnen krukken u helpen bij het lopen. Ook voorzichtig fietsen kan een goede manier zijn om uw enkel te oefenen. Als uw enkel zo gevoelig is dat u s'nachts niet slaapt, dan kunt u paracetamol gebruiken. Neem zo nodig tot 4 maal per dag 1000 milligram paracetamol gedurende een paar dagen tot een week. Een verstuikte enkel geneest vanzelf. Na drie tot vier dagen wordt de pijn minder en kunt u de voet weer wat meer gaan gebruiken. Is dit niet zo? Maak dan een afspraak met uw huisarts. De enkelband is dan misschien flink gescheurd. Een behandeling met enkeltape kan dan goede ondersteuning geven. Deze tape wordt pas aangelegd als de enkel niet meer gezwollen is. Een andere mogelijkheid is een enkelbrace met rits- of klittenband. Het voordeel is dat u die onder de douche en in bed uit kunt doen... De meeste mensen met een verstuikte enkel kunnen na twee weken weer gewoon lopen en fietsen. Tijdens of na een inspanning kan de enkel nog wel wat pijn doen of iets opzwellen. Dat kan geen kwaad. Begin voorzichtig weer met sporten. Neem er de tijd voor. Bij een ernstig verzwikte enkel kan het wel eens twee tot drie maanden duren voor u weer intensief kunt sporten, zonder tape of brace. Gelukkig is dat een uitzondering.